Hallo, ik ben Marleen en ik ga beginnen met een soort van cursus over hoe je, nou liefst low budget, een tuin aanlegt, een tuin onderhoudt en vooral van kunt genieten en wat je daar allemaal voor moet weten en ook dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Ik laat jullie eerst even onze tuin zien, voor ik met de eerste les begin. Wij hebben een hele grote tuin en we wonen hier nu 23 jaar op een oude boerderij. Kijk, die boerderij is 140 jaar oud en die boerderij die stond hier al lang voordat er om ons heen gebouwd werd. En er stonden allemaal schuren en stallen. De plaats waar ik nu sta, dat was een soort binnenplaats met nog echt een oude waterput. Kan ik je hem even laten zien? Misschien kun je zien dat daaronder echt planten groeien. Eens kijken of ik het gaasje voor weg krijg. Ja, zie je? Het is een echte diepe oude waterput. En het waterpeil wordt altijd bepaald door of het droog of nat is. En wij zijn dus begonnen met eerst die stallen allemaal en de schuren die er waren te slopen en weg te halen. En ik zal altijd na elke les. Zal ik aan het eind een aantal foto's zetten zodat je kunt zien hoe het was en hoe het is, want wij zijn nu dus begonnen op een maanlandschap. En alles wat je hier ziet, dat was het dus niet. Alleen maar de boerderij. De enige boom die er al stond, was een van de drie oude lindenbomen. Hier zie je hem staan. Ze zetten ze vroeger vaak met zijn drieën op een rij. Maar de lindenboom is nu zo oud. En in de oksels rot hij helemaal. Dus dit is het laatste seizoen dat hij hier zal staan. Nou, leuk dat jullie dat nog net zien. Maar ja, zoals het nou één keer in het leven ook gaat. En alles komt een einde. Ziektes komen ook voor. Wij kennen corona, maar in de tuin zijn er ook allerlei ziektes. En als je gaat tuinieren, dan moet je daar gewoon rekening mee houden. Dat moet je ook niet zo heel erg vinden. Dan plant je weer iets nieuws. En uh, vandaag ga ik beginnen met de eerste les tevens de belangrijkste eigenlijk dat gaat namelijk over de bodem de grond want waar je ook begint te tuinieren of dat je al een bestaande tuin hebt het allerbelangrijkste speelt zich af onder de grond als je mooie bloeiende bloemen wil hebben goed groeiende bomen alles begint onder de grond als het daar niet in orde is, ja, dan krijg je nooit zo'n paradijs. Nou, alle bomen die hier staan, die heb ik. Iedere keer als ik jarig ben in november, dan vraag ik een boom op mijn verjaardag. Dus ze hebben allemaal verschillende leeftijden. De ene is al groot, de andere nog niet. Hier komen we op het zuiterras. Nou, Ik zal een les besteden aan de indeling van je tuin, een les aan gras en hoe je dat onderhoudt. Een les over hoe zaai ik een bloementuin in. Een les over compost. Een les over de vijver. Een les over bomen. Een les over de dieren die in je tuin komen. Kijk, hier hebben we allemaal solitaire bijen. Nadat ik een paar jaar geleden begonnen ben met bloemen inzaaien. En bloementuinen zijn er allemaal weer veel bij in onze tuin gekomen. Nou, maar ik ga beginnen over de grond, de bodem. De bodem die heeft een capillaire werking, zoals dat heet. En een capillaire werking wil zeggen dat als je bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk of zoals hier, toen alle stallen gesloopt waren. Daarin ploegt en met graafmachines overheen gaat, zand versjouwt en zo, zeker als dat grote hoeveelheden zijn, dan moet die bodem weer opnieuw een capillaire werking ontwikkelen. Die moet zich zetten, zeggen ze ook wel. En dat wil zeggen dat de kleine haarvaartjes, kleine capillaren, van boven naar beneden gaan, die zorgen voor een goede waterhuishouding, een goed biologisch evenwicht. Dat de bodemdiers goed in kunnen. Dat de grond niet dicht slaat als het regent. Dat die niet zo makkelijk uitdroogt. Nou, en dat is allemaal wel het geval als je er flink in geploegd hebt. En opgewerkt hebt. En met graafmachines op geregen, geregen. Gereden hebt. Sorry. En uh, dan duurt het ongeveer 10 jaar voordat zo'n grond weer helemaal goed is.